Maar dit, uh, Goed storend we het werk we uh, Maarten van Dijk daar. Daar gaat mee uh, El Ablak. Daar wil je hem wel hebben. Daar wil je hem wel <laughs> hebben. Precies. En daar ook. kan die. Dat wisten we. Kijk. Ja, is dat beter. kan die. Ja, mooi schot. El Ablak. Quincy Veenhoff. Dat kan die. Lekker. Veel vanijnen in, uh, in het voetje. Zeker. Maar de Rion gaat weer op avontuur. Aliakla. Jammer. dat zag er uh, echt uh, goed uit. Dit snap ik niet. Dat je er zo lang over doet en dan zo. Quincy Veenhoff. Tuurlijk, Quincy Veenhoff. Die maakt daar gebruik van. Oh, kippetje, kippetje, kippetje. Je maakt zoveel dezelfde fout zoals heel veel clubs doen, proberen van achteruit op te bouwen. Inmiddels uh, in de 34ste minuut. Zoals u begrijpt, nog steeds die 1-0 voorsprong. Aliakla. Ja, dat moeten ze niet te veel doen bij, met BM in de Rumion in de buurt. El Ablak. Ajakla. Rechts in de Zo heb ik hem bij IJsselmeer volgens een keer een doelpunt zien maken. Dat werd het doelpunt van het seizoen. Daar. Dus Vanaf in, die afstand. In, in de bovenhoek. <laughs> Gewoon in de bovenhoek, ja, precies. Hey, kijk, levert alweer het balbezit op. Dit is mooi doorgelopen, maar ik. Stef! Nijland, ja, ja hoor. De vlag blijft naar beneden. Maurice die is. Paarhuis, die scheidsrechter, die laat hem zeer goed doorspelen. Hij was er ook heel trots op dat hij voordeel gaf. <laughs> goed aanval. gezien Paarhuis. 2-0 voorsprong DVS. Klap. Kijk, daar gaat hij. Combinatie goed Alblak. Uh, de paas is ook Alia, goed. Alia klaar in dit geval. Oh, Benna. gaat hij zelf of, of gaat hij om. Ja, hij gaat zelf. Hij gaat zelf. Daar gaat hij. mensen. Daar gaat hij. Hij scoort. Ja, ja. Benjamin Roombione. Wederom geprofiteerd van een fout van. Precies, Precies. En zet hij hier al op 3-0? Ofwel een hele goede ingreep van Ella Blak of Alias. Ella Blak gaf meteen de paas. Ja, ja, gelijk. Die was ook uh... heel goed. Had pijn. Snel genomen, slim. Komt een schot. Goed ook Tim van den Berg daar weer tussen. Harry Pinashi die haalt verdedigend toch heel veel weg hè Tim? Ja. Nou verder uh... weinig doelpunten vanavond bij andere wedstrijden. Hier Stef Nijland ja. probeert het met een stiftje. Goed geprobeerd. Tibos, Tibos, mooie paas hoor. Geen Heel goed gezien goed. met een prachtige redding van uh, Daan Huiskamp. Oh, daar staat hij voor, hè? Goed mee opgekomen Jeremy Jonker. Wat doe je dat goed? Prachtige Yeren. aanval. Eren Javus. Zo wil Peter Wesseling dat hebben. Ja, Opkomende ik, mensen. Ja. Fantastische Schitter goal. paasje. Uit het boekje. Uit het, het boekje. Goed gezien, Tim van den Berg. Prima paas. Kijk, dat kan die. Eren Jaffes. Kijk, Quincy Veenhoff. Fantastische of? spelverdeler. Ken het aan een Cora. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Quincy Veenhoff. Wat is dit mooi? Schitterend doepen, Maar die assist van Aninkora ook heerlijk. Als we na nou elke wedstrijd hadden gewonnen, stonden we bovenaan. O, oh, daar maakt André. Ja, dat, dat is vaak zo. De eretreffer voor uh, Goes. Ja, hoor. ja de erentreffer voor Goes. Daar heeft DVS uh, geen probleem mee. Kijk eens. scheidsrechter, hier een prima wedstrijd floot. Paarhuis maakt een einde aan deze wedstrijd. 5-1 voor DVS. Goes gaat snel de kleedkamer in, want ja, de bus vertrekt heel snel. Ik <laughs> moet nog een eindje rijden.